Welkom. Welkom bij dit Studium Generale Zomergesprek. Een gesprek waarin we proberen een beeld te vormen over onze samenleving. En de veranderingen waarmee we te maken hebben. We zitten hier op de campus van Tilburg University. Voor het Herbert Simon gebouw. Het is hier erg rustig vanwege de coronacrisis. En vandaar ook dat we proberen op anderhalve meter afstand van elkaar te zitten. Dat doe ik met cultuursocioloog. Peter Achterberg. Hij is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is vooral geïnteresseerd in culturele, politieke en religieuze veranderingen in het Westen. En hij stelt zich de vraag hoe mensen betekenis geven aan veranderende tijden en in hoeverre die betekenissen hun gedrag beïnvloeden. Naast zijn academische publicaties verschijnt hij ook geregeld in de media, waar hem vooral ook gevraagd wordt naar een mening. Die behoefte aan nog een mening vervult hij liever niet, maar hij geeft ze wel meer inzicht. Precies wat wij ook bogen met dit gesprek. Ik wil Peter vandaag een aantal onderwerpen voorleggen. Allereerst het vertrouwen in instituties en het vertrouwen met name in de wetenschap. We gaan uiteraard in op de tijden van corona. En we kijken naar de antiracisme protesten die onder de vlag van Black Lives Matter momenteel gaande zijn goed peter voordat we daarop ingaan wil ik eerst van je weten wanneer je eigenlijk cultuursocioloog werd was dat toen je nog een klein petertje was een klein pirke zoals we dat in Tilburg noemen Nou, ja, dat denk ik eerlijk gezegd niet het was meer ik was meer een kleine vakkenvuller, kleine vakkenvuller. Is dat wat? Ja, ik weet niet helemaal vanaf hoe oud we nu moeten praten maar ja, weet je, ik ben eigenlijk bij toeval de sociologie ingekomen. Dus niet dat ik vroeger al meteen dacht van, joh, sociologie, dat is het helemaal. Ik wist niet eens wat het was, man. Geen idee. Maar wanneer werd dat, vuurtje... ja, dat vuurtje op? Ja, ja ik ging eigenlijk eerst maatschappelijk werk studeren. Dat heb ik twee jaar gedaan. En uh, daar heb ik een vak sociologie uh, gehad. En uh, ja, dat vond ik leuk. En uh, uh, ja, uh, zeg maar, uh, toen ben ik. Uh, Eigenlijk als tussenjaar, hè, het derde jaar moest ik eigenlijk stage lopen, had ik geen zin in. Uh, ben ik uh, sociologie uh, gaan studeren om dan na, ja, na dat jaar weer terug te gaan. En uh, ik ben gewoon nooit meer weggegaan. Dus. En toen, maar je, je vond het op een zeker moment heel erg leuk. Ja, zeker. En, uh, wat, wat, uh, wat, kun je nog een beeld voor je halen wat, uh, wat, wat jou heel erg uh, intrigeerde Nou ja, kijk, uh, um, um, ja, ik denk, ik denk dat het gewoon tijdens mijn studie uh, is gekomen, dat uh, ik, ik, ik weet nog zelfs welk vak uh, ik had. Het was empirische sociologie 2. Dat ging over klasanalyse en uh, sociale certificatie. Dat ik echt voor het eerst dacht, nou, dit is wel zo fantastisch, man. Wat, uh, wat is dit mooi. En uh, ja, dat, dat was omdat het een, uh, ja, ook een best onderzoeksgerelateerd vak is. Mm -hmm. En uh, ja, eigenlijk tijdens alle uh, vakken waarin dat... Uh, ja, aan pot kwam, eh, waarin ik zelf onderzoek kon gaan doen of eh, echt direct geconfronteerd werd met heel veel onderzoeksgerelateerde handel, ja, dat begon ik gewoon echt op te leven, vond ik hartstikke leuk, haalde ik heel hoge cijfers, terwijl als het alleen maar over beleid ging ofzo, ja, dan had ik gewoon een 6 en dat was hem dan. Ja, maar, maar dat soort vakken, ja, dat, uh, daarvoor uh, ja, kon je maar wel wakker maken. In welke jaren speelde dat? Uh, welke jaren? Ja. Uh, bedoel je hoe, hoe oud ik toen was? Ja, of, dat uh, dat vlammetje dus uh, aanbrandt. Oh ja, ja, ja nou, Ik denk dat ik, uh, ik was in mijn tweede studiejaar, eerste studiejaar, aan het einde zo. Dus uh, 1997, zoiets. En uh, wat, voor tij, wat voor tijd uh, was dat? Uh, huh? Als je als je naar de televisie keek. Het ja, was wat, paarse, uh, he, paarse kabinet toch? Uh -huh. uh, alles, uh, alles was rustig aan het front of zo, ik weet ja, niet wat het was. De ideologische nee, veren van de ja, Partij van ja, de Arbeid uh, die <laughs> die kwamen die bestonden die bestonden los. Die niet meer. Nee. Uh, dus uh, nee, ja. maar uh, ja, dat was op zich. Uh, ja. nou, ik weet niet wat voor tijd dat was. Maar, uh. ja. hey, uh, op je website afficheer je jezelf als cultuursocioloog voor en door het volk. Ja, ja voor mooi. Voor het volk, dat snap ik, hè? want we <laughs> werken hier allemaal voor, voor de maatschappij. Maar door het volk. Wat, ja, uh, nee, wat... want het was eigenlijk een soort grapje. Ja, vind ik vind altijd leuk. Ja, ik, ik hou bijvoorbeeld een beetje van dat uh, uh, ongepolijste, populistische... Uh, uh, ja, gedoe of gehannes, weet je wel. Dus ik dacht, nou, als ik nou voor en bij de people, als ik dat gewoon erop zet. Ja, je weet niet eens precies wat het betekent, maar dat leek me wel mooi. Dus dan heb ik het gewoon gedaan. Ja, weet je, je hoeft niet overal helemaal door en door over nagedacht te hebben. Mm -hmm. uh, en uh, ja, ik merk wel heel vaak uh, dat mensen me er toch op aanspreken. En dat het uh, op een of andere manier tot een verbeelding spreekt. Maar, uh, ja, heb je het toch is... een keer ten uitvoer gebracht ja. door het volk? Uh, <laughs> ik <sociologie> weet <laughs> niet eens weten wat het betekent, man, maar hij doet nee, wel okay. lachen toch? Of niet? Vind je het zelf niet leuk? Ja, <laughs> okay. ja zelf. Uh, <laughs> Jij ja, hebt het niet <laughs> <Ja. laughs> uh, welke, welke sociologen uh, heb je, uh, spreek je tot jouw uh, verbeelding? Nou ja, kijk. Wat ik net zei, uh, zeg maar, sociologen die. Uh, uh, ja, zoals bijvoorbeeld uh, Simon Martin Lipset. He, dat vind ik een enorm goede socioloog. Die is net, net dood, net in 2006 alweer, dus dat is ook wel een poosje. Maar um, ja, dat was echt een socioloog uh, die uh, naar mijn hart. He, dus die niet te veel uh, aannames uh, had over wat goed en slecht is in de wereld. Of hoe de wereld beter moet, of uh, ja, wie er allemaal uh, ja, de kwaaierikken zijn of zo. Eh, maar hij wilde gewoon onderzoeken hoe de wereld in elkaar zat. Uh, uh, hij was niet links, hij was niet rechts. Uh, hij was eigenlijk recht door zee of zo. Weet je wel. <laughs> en, uh, ik, ik weet nog, hij heeft zo'n boekje uh, uh, Revolution and Counter-Revolution heet dat volgens mij. En uh, uh, ja, daar had ik de derde of vierde druk van uh, uit de biep uh, gehaald. En toen uh, zat ik, zat ik uh, dat voorwoord te lezen. En dan had je eerst het eerste voorwoord, de tweede. En toen, uh, toen op een bij het derde voorwoord, uh, dus bij de derde druk, schreef hij van ja, het is wel interessant hoe dit boek uh, eigenlijk is ontvangen. Mm -hmm. He, aan de ene kant heb je, uh, uh, is er rechts, Rechts Amerika. En die zegt: God Jezus, uh, Lipset, wat ben jij toch een linkse jongen? Uh, en aan de andere kant heb je links Amerika en dan zegt, uh, hey Lipset, jij bent echt veel te rechts. En uh, dat is mijn doel, hè, dat niemand meer weet wat ik ben. En, uh, kennelijk is, is mijn doel, uh, is dit boek enorm goed geslaagd, omdat mm -hmm. niemand meer weet precies wat ik ben. En uh, ja, dat wil ik eigenlijk ook. Hè, dus uh, uh, uit mijn werk moet in principe niet uh, blijken of ik een, uh, een linkse jongen of mm -hmm. een rechtse jongen ben. Want ik vind dat ook niet de zaken mm -hmm. doen. Mm -hmm. um, um, ja... Dat is heel goed. Hè. Dus uh, zeg maar die uh, morele aannames die, uh, uh, die blijken niet uh, uh, uit dat werk. En het tweede wat uh, goed is, is zeg maar, uh, zijn theoretische vernuft. Hè. Dus uh, uh, zeg maar, hij kan heel goed nadenken over hoe de wereld in elkaar steekt. En uh, je moet wel denken, dat was een oude knakker. Hè. En ik ben eigenlijk een soort fan van die uh, jaren 60, jaren 70 sociologie. Uh, waarin uh, zeg maar... Uh, ja, dus, zeg maar, het gemak van een SPSS uh, op, op een computer nog niet bestond. En mensen heel lang uh, moesten nadenken uh, om uh, uh, precies na te gaan hoe de wereld in elkaar stak. Mm -hmm. En dan konden ze met heel veel moeite konden ze wel empirisch onderzoek doen. Maar dat kostte zoveel moeite dat ze het wel in één keer raak moesten hebben. Ja. Uh, want anders dan was het gewoon allemaal, was het hele jaar verloren. Ja. Hè? En, uh, ja, en, en dat, dat soort werk... Uh, dat, uh, ja, dat, dat, dat is gewoon heel, heel erg sterk. En, uh, eigenlijk uh, is dat een soort verloren uh, kunst uh, die, uh, ja, die, die weer teruggehaald moet worden in de sociologie. Ik wil het met je ook hebben over uh, vertrouwen in instituties. Ja? Dus, uh, wat kun je daarover zeggen in algemene zin? Hè? We, we delen de, de maatschappijen in, in, in verschillende sferen, ja. uh, de rechtsstaat, uh, de politie, uh, de wetenschap, uh, het huwelijk. Uh, nou ja, zo zijn er allerlei uh, instituties uh, te benoemen. Ja. Uh, maar uh, wat. wat hè, je, je onderzoekt onder meer uh, ja, welk vertrouwen we daarin uh, hebben als, als uh, bevolking. En ja. uh, wat, uh, wat zou je daarover kunnen zeggen? Of wat voor samenleving <laughs> zitten wij hier hey, hey. wat dat betreft? Nou ja, ja, kijk, heel veel mensen denken dat. Uh, um... Uh, we, ja, dat er een soort crisis uh, in de legitimiteit van instituties uh, is. Hè. Dus uh, dat, uh, ja, dat uh, heel veel mensen, tegenwoordig allerlei instituties die je noemde, de rechtsstaat, de politiek, de wetenschap, allemaal niet meer vertrouwen. En natuurlijk zijn er mensen die, die het niet meer vertrouwen. Die uh, um, um, ja, denken dat alle wetenschappers oelewappers zijn, dat politici er alleen maar voor zichzelf zitten, dat rechters ook maar gewoon uh, lid zijn van D66 en zo verder. En die zijn er wel. Alleen als je gewoon kijkt naar gewoon empirisch onderzoek, als je kijkt naar wat er, wat er gaande is in de maatschappij, dan, dan blijkt dat niet zomaar. Hè. Dan zie je hooguit een beetje trendloze fluctuatie. Je ziet het soms is omhoog gaan, soms is omlaag. Je ziet ook uh, soms opgaande trends in het vertrouwen. En uh, dat komt omdat het uh, ja, vertrouwen in de instituties gelaagd is. Hè. Er is niet zomaar... Uh, Stijgende wantrouwen of stijgend vertrouwen. Dat ligt eraan naar wat voor aspecten je uh, vraagt hè, als het gaat om instituties. En het interessante is dat uh, er hele bevolkingsgroepen uh, in onze maatschappij zijn. Ook die kritisch zijn. Uh, maar die wel het belang van instituties erkennen. Uh, die ook wel snappen dat... Uh, wil je weten wat er waar is, dan heb je wel iets van uh, een wetenschappelijke methode nodig mm -hmm. bijvoorbeeld. Of uh, wil je iets organiseren in een land, ja, dan, dan moet de regering wel af en toe actie ondernemen. Hè. Dus, uh, bijvoorbeeld de huidige coronacrisis zie je dat ook al een beetje. Hè. Dus dat, uh, dat we moeten we problemen oplossen, ja, dan, dan is er wel iets nodig als uh, ja, een collectieve uh, mm -hmm. ja, institutie die dingen voor ons regelt. Mm -hmm. um, of um, ja, willen we... Um, iets kunnen regelen, ja, dan moeten we daar ook inspraak in kunnen hebben, of democratie. Hè. Dat soort algemene principes uh, die, die vaak ten grondslag liggen uh, aan instituties, die worden vaak gesteund. Hè. Dus uh, uh, hoe, hoe abstracter, op abstracte niveau je het eigenlijk formuleert, um, hoe, hoe uh, groter de steun is voor, uh, voor instituties. Maar precies als het gaat om uh, zeg maar, uh, de uitvoering van die instituties, dus uh, de uitvoerende kant van al die instituties, uh, de mensen die het werk doen, die steken laten vallen, uh, mm -hmm. die het soms verkloten, worden in de wetenschap die aan het frauderen zijn geslagen mm -hmm. of die hun eigen mening zitten door te duwen. Uh, of uh, ja, van, die, van die rechters die het niet helemaal meer objectief uh, aanpakken of van die politici die, uh, die er een jamboel van maken of geen principes mm -hmm. meer lijken te hebben, behalve dan uh, vasthouden aan de macht. Hè? Uh, ja, daar zie je dat, uh, dat er uh, ja, veel meer conflicten zijn tussen mensen die nog steeds wel die uh, institutionele experts uh, vertrouwen. En vooral benadrukken hoe goed het vaak gaat. En uh, heel veel mensen zijn die ook uh, juist uh, ja, de, de wat negatievere kanten, kanten daarvan uh, uh, willen belichten. En daar zie je ja, het grootste probleem. Hè? Het, het maatschappelijke probleem als het gaat om de omgang met instituties. En uh, je kunt ook al onderscheid maken in wie heeft er Vertrouwen en minder ja, vertrouwen. Ja, zeker. zeker. Ja, kijk, uh, uh, als je uh, al het onderzoek, uh, wat, uh, wat dus er zo'n beetje is over institutioneel vertrouwen, uh, gaat er vaak vanuit dat, uh, dat het vooral een kwestie van opleiding is. Hè. Dat klinkt heel gek, omdat er natuurlijk ook... Uh, uh, kijk, uh, ze vinden heel vaak dat hoger opgeleiden meer vertrouwen hebben in uh, institutionele principes, maar ook in uh, institutionele experts en dat lager opgeleiden daar wat minder uh, vertrouwen in hebben. Um, nou, dat, dat, dat is interessant. Hoewel er natuurlijk ook uh, re, uh, ja, redenen zijn voor hoger opgeleiden om bijvoorbeeld al die instituties te wantrouwen. Juist omdat ze dichterbij zijn en vaker zien uh, hoe fout het uh, gaat binnen die instituties. Uh, maar toch uit, uh, uit uh, allerlei onderzoek blijkt dat niet zo, ja, zo te werken. Hè. Dus het is vooral een kwestie van uh, ja, uh, mensen met een lager opleidingsniveau, die, uh, die hebben wat minder vertrouwen in uh, Instituties. Daar, daar komt het eigenlijk op neer. Maar die, want dat zeg je, dat hangt dan samen met uh, opleidingsniveau, maar je hebt ook totaal verschillende sferen. Ik heb jou ooit uh, iets horen vertellen over New Agers en, uh, en, uh, en laten we zeggen PVV-stemmers, dat dat toch ook een overlap uh, met elkaar heeft. Nou, in zekere zin wel. Kijk, uh, um, um, kijk uh, PVV-ers, uh, of populistisch ingestelde uh, mensen, uh, kijk die. Um, die, die zien vaak, uh, van, ja, van allerlei instituties, zien ze, zien ze in dat, dat die aan het falen zijn. Dat die, uh, bijvoorbeeld hè, als je de verzorgingsstaat neemt, ik mm -hmm. zeg maar eens wat. Uh, um, uh, die zijn op zich niet tegen het... Uh, um, het, uh, doel, het institutionele doel van economische her, uh, herverdeling, uh, van uh, pakken van de rijken en geven aan de mensen die het echt verdienen, de armen. Mm -hmm. Alleen uh, vaak als ze het hebben over die verzorgingsstaat en je vraagt dan vertrouw je die nou of uh, heb je daar kritiek op, dan benaderen ze heel vaak uh, ja, uh, die verzorgingsstaat die, uh, uh, ja, die maakt mensen lui. Uh, verdeeld aan de verkeerde, uh, of uh, ja, er blijkt, blijft veel aan de strijkstok hangen. Hè, het gaat alleen maar naar de ambtenaren in plaats van naar de mensen die het echt verdienen. En uh, uh, uh, die zijn heel kritisch ten aanzien van die instituties. En uh, ja, spiritueel ingestelde mensen, ja, die hebben ook vaak een uh, kritische inslag, misschien om andere redenen, maar een kritische inslag ten aanzien van instituties. Omdat zij dan denken, ja, weet je wat het is, uh, die instituties uh, die vervreemden je eigenlijk alleen maar van je eigen binnenste ik. Hè? Van, uh, ja, die, het hoogste doel voor die gasten is vaak zelfontplooiing. En ja, dan heb je allemaal van die instituties en die leggen je rollen op. Mm -hmm. Jij moet dingen doen uh, terwijl je dat helemaal eigenlijk niet wil. Of uh, dat je er helemaal niet bij gebaat bent om jouw uh, ontplooiing verder te helpen. Ja. En uh, zijn om die reden tegen die instituties. En uh, ja, wat ze dan gemeen hebben is uh, dat ze heel anti-institutionalistisch uit de hoek kunnen komen. Mm -hmm. Alleen de redenen waarom, ja, die uh, zijn misschien anders voor die gasten. Ja. Ja. Ja. Okay. Eh, als we het hebben over vertrouwen in de wetenschap. Uh, ja, kun je zeggen dat dat rel relatief heel hoog is, uh, begrijp ik, uh, uit de studies van het uh, Rattenhauw uh, mm. Instituut, bijvoorbeeld. Uh, maar er klinkt natuurlijk veel uh, publiek wantrouwen ja. ook uh, door. Ja. Uh, dus uh, in de tijden van corona. Ja. Uh, ja, of een stikstofdiscussie uh, hebben we natuurlijk uh, nog altijd gaande, uh, achter de schermen misschien eventjes, maar is toch wel uh, nog steeds gaande. Uh, en die, die cijfers werden natuurlijk ook niet vertrouwd. Mm. Mm. Hmm. Hmm. Natuurlijk ook niet, zeg je. Ja, dat is wel mooi. Zijn natuurlijk? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja die cijfers we... worden natuurlijk ook niet vertrouwd. Uh, nou, dan knip, knippen we die eruit. <laughs> mooi toch? Die is alvast voor de is aan het einde van het film. <laughs> uh, ja, die cijfers van het uh, RIVM, die, ja. worden, die worden niet uh, vertrouwd, uh, niet door iedereen. Nee, uh, natuurlijk niet. Nou, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan als, uh, als gewoon een, een, een deel van de samenleving Je zegt van ja, maar dat, dat kan niet kloppen, want het komt niet overeen uh, met uh, wat wij zien? Nou ja, kijk, kijk um, uh, ik, ik, ik, ik denk... Um... Uh, dus ja, enerzijds het vertrouwen in de wetenschap is heel hoog, hè. dus er zijn heel veel mensen die, die heus wel uh, zeg maar, uh, de wetenschappelijke kennis bijvoorbeeld uit het RIVM aannemen voor waar. Hè. Dus mm -hmm. dat is allemaal het probleem niet. En er is ook een groep uh, die, uh, die dat juist niet doen. Hè. Dus uh, je zag dat bij die stikstofcrisis, uh, je ziet dat uh, ja, nu bij het RIVM, uh, bij de coronacrisis zie je dat misschien ook wel een beetje. Hè. Dus, uh, en um, ja, dan, dan is de vraag hoe dat te verklaren is. Hè. Dus uh, ja, eigenlijk moet je daar constant onderzoek naar doen, wil je dat, uh, wil je dat goed in de vingers hebben. Maar mijn, mijn gok zou zijn uh, dat dat uh, ja, bijvoorbeeld uh, ja, de, uh, te maken zou kunnen hebben met, met het hele uh, idee dat uh, ja, we nu individualistisch ingestelde, democratisch ingestelde burgers zijn. Uh, die het heel normaal vinden om constant zelf hun eigen levenskoers te bepalen. Mm -hmm. Wij moeten zelf kunnen bepalen wat er, uh, wat er gebeurt met ons. He, de, dat, dat idee dat omarmt zo'n beetje elke Nederlander wel. He, als je gewoon aan mensen vraagt van, wat vind je het belangrijkste, dan is individuele vrijheid echt wel heel hoog op de, op de agenda. Bij, uh, bij zowat alle Nederlanders. Wij geloven in een eigen individuele vrije wil. Ja, en um, daar hoort ook bij dat je natuurlijk zelfstandig je mening kan ja, opmaken. He, dat je zelfstandig kan bepalen wat er allemaal waar is en niet. En uh, nou ja, goed, uh, da daar heeft het EVM uh, en uh, daar heeft de wetenschap natuurlijk constant mee te maken. Hè. Als, als ik een blog schrijf op basis van een uh, artikel. Uh, en uh, de, de, de, uh, daaronder staat, ja, ik vertrouw dit onderzoek helemaal niet. Zeker niet als mijn mening niet gepeild is. Ja, weet je, kijk, dat soort dingen, daar hebben wij constant mee te maken. En uh, ja, dat, uh, uh, dus dat is één. En het tweede is, is dat... Uh, we leven in, in een soort informatiesamenleving waarin uh, zeg maar het enige wat, uh, waar we nu de hele tijd mee zitten te dealen, dat is informatie zelf. Uh, nu ook, daar zitten wij gewoon een beetje informatie uit te wisselen. We zenden het uit en vervolgens kunnen mensen daar iets mee. Uh, ze kunnen het ermee oneens zijn, ze kunnen het ermee eens zijn. Uh, nou ja, ze kunnen het... Uh... Belachelijk ja, maken of ze denken een doorsturen en zeggen god, een goed interview, laten we dat hopen, maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar dat, dat kan allemaal. Maar in de, in de informatiesamenleving, daar is zoveel informatie dat, dat het niet evident is dat uh, alle bronnen uh, gelijkelijk worden gewaardeerd. Dus uh, ja, hetzelfde als met de stikstofcrisis, een mm -hmm. goed voorbeeld. Um, uh, nou, er waren dan uh, boeren uh, en uh, ja, die, die trokken het niet helemaal meer. En uh, er was een of ander lobbybureau of zo, weet ik veel. Uh, die, uh, die had het voor elkaar gekregen om die data los te krijgen. Ik weet niet helemaal precies wie dat waren, maar die gingen uh, toen heranalyseren. En toen dacht ik al, ja, nou, nou gaat het gebeuren. Nu komt er dus extra informatie, de ruwe data komen. En vervolgens gaat iemand dat analyseren. En die gaat dan komen op andere resultaten. Ja, dat, dat, ja, dat, dat is. Vrij voorspelbaar dat het gaat gebeuren. En dan vervolgens komt er een discussie over wat er dan waar is. Welke, welke resultaten we moeten geloven. En ja, weet je wel, om nog niet, niet op in te duiken over wie er dan gelijk had. Maar het effect gaat zijn dat al voor heel veel burgers, uh, juist doordat er twee waarheidsclaims tegelijkertijd zeg maar, uh, naar hen toe worden geworpen, mm -hmm. uh, kunnen zij kiezen. Zij kunnen kiezen welke, welke wel te ver, uh, vertrouwen, welke niet te vertrouwen. Mm -hmm. En dan zullen er mensen zijn die het RIVM niet meer vertrouwen. En denken, ja zie je wel, Ik bedoel, uh, de eerste de beste die, uh, mm -hmm. die diezelfde gegevens nog een keer analyseert, uh, die komt op iets anders. Yep. He, dus, nou ja, en, da, en dat uh, kan ook verklaren waarom uh, niet zonder meer zeg maar, alle onderzoeksresultaten constant worden geloofd. Een ander voorbeeld is de klimaatcrisis. He, uh, ja, allerlei onderzoeksresultaten van allerlei uh, klimaatwetenschappers uh, kunnen misschien uitwijzen dat uh, de mens uh, en het handelen van de mens uh, de oorzaak is uh, van uh, nou, laten we zeggen de, de klimaatverandering nu. Uh, maar er zullen er ook zijn die, die, die uh, zeggen, van, nou, dat valt nog wat te betwijfelen of uh, er is helemaal geen klimaatverandering mm -hmm. of uh, het ligt aan de zon of weet ik veel wat allemaal. En ja, ik weet niet, want ja, weet ik veel, ik ben gewoon een socioloog, ik weet niet helemaal niet wat de waar is. Ik wil helemaal geen, geen partij kiezen, maar uh, ik vind het interessant hoe dat de verschillende waarheidsclaims uh, in uh, het publieke de, uh, domein uh, uh, voorhanden zijn. En waaruit mensen een keuze moeten maken. Welke geloof ik wel, welke geloof ik niet. Ja. En waarom is dat? En, um, uh, dus dat, dat gecombineerd, hè? zelf aan de bal mm -hmm. denken te kunnen zijn. Mm -hmm. uh, en de mogelijkheid hebben om aan de bal te kunnen zijn, ja, dat, dat, ja, dat werkt uh, natuurlijk uh, ja, het vertrouwen onder sommige mensen ja. in dat soort instituties uh, ja, niet in de hand. Ja. Ik denk nu ook uh, aan de discussies uh, over uh, corona die, die je elke avond op televisie ziet. Ja. Dat is natuurlijk ook niet altijd even eenduidig wat wel en wat niet goed uh, beleid kan zijn uh, nee. op basis van de gegevens. Ja. Uh, nee. nou, je hebt het ook met, met uh, coronamaatregelen zelf. Hè? Dus uh, ja, dat is wel interessant. Ja, ik, ik volg het nu ook uh, vind je heel interessant hoe dat bijvoorbeeld de regering bepaalde coronamaatregelen neemt en die anders geïnterpreteerd worden door verschillende mensen. Dus dan heb je nog niet eens andere maatregelen die anders geïnterpreteerd worden, maar dezelfde maatregel die verschillend wordt geïnterpreteerd. Dus bijvoorbeeld boa's die bij mensen in de tuin komen of politie die bij mensen in de tuin komen constateren dat daar ja, de regels niet worden gehandhaafd. Terwijl iedereen toch op anderhalve meter van elkaar zit of zo en dan maar een boete uitdeelt. Uh, en dan vervolgens, uh, ja, dat, dat die mensen denken, ja, maar ik doe toch precies wat de regering wil. We zitten op ja, anderhalve meter. Ja. En, uh, uh, nou ja, en dan heb je nog juristen die dan weer geloven dat, dat die uh, uh, boetes niet eens rechtsgeldig zijn. Ja, op een gegeven moment weet helemaal niemand meer waar we aan toe zijn in Nederland. Hè. En dat is toch interessant. Ja. Hè, dus uh, ja, dat uh, werkt denk ik zo. Ja, hey, en uh, ja. een van jouw uh, thema's is ook complottheorieën. Ja. Nou, goed. Daar, daar wordt het nog eens een keer uh, verder uitvergroot, natuurlijk, dat wantrouwen uh, dat er zou kunnen zijn uh, ja. richting wetenschap. Uh, ja, Complottheorie, is dat niet uh, gewoon een begrip voor uh, van, uh, ja, uh, dat je zegt van, die theorie is belachelijk. Dus je zegt, dat je zet het weg. Of uh, is complottheorie nog altijd een begrip dat je zegt van, ja, het is misschien toch de, uh, belangrijk om dingen uit te zoeken. Nou, kijk... Ik zou niet zeggen dat een complottheorie belachelijk is. De, de, een, een complottheorie is gewoon een theorie over, um, um, ja, over uh, ja, bepaalde groepen in de samenleving die achter de schermen iets met elkaar aan het bekonkelen zijn. <laughs> gewoon, ja. En uh, ja, kijk, uh, ja, zonder voorbeelden te noemen, kunnen die theorieën natuurlijk best waar zijn. Ja, ik bedoel, een complottheorie is niet per definitie onwaar. Mm -hmm. ja, dus, uh, uh, ja, dus ja, dat, dat is één. Ten tweede uh, zijn ze wel vaak, uh, gaan ze over instituties, hè, dus over uh, hoe dat er binnen instituties dingen worden geregeld waar uh, normale mensen, zoals jij en ik, of, uh, weet je wel, uh, uh, geen invloed op hebben. En uh, uh, ja, dat is wel interessant. Hè. Dus een complottheorie geeft in feite ook weer, zeg maar, waar mensen uh, in de samenleving zich zorgen over maken. Mm. Hè. Dus hoort het ook direct bij dat anti-institutionalisme waar we net al over hadden, denk ik. En uh, is, klinkt er uh, wat, wat jou betreft uh, dan ook een roep om meer wetenschap uh, uit? Of... Uh... Uh, bij je complottheorie. Ja, ja zeker. Kijk, uh, er zijn heel veel. Uh, ik, ik, uh, ga in Het najaar ga ik uh, online, in een online conferentie ga ik een paper uh, presenteren over uh, zeg maar, uh, het vertrouwen van complottheoretici in wetenschap. Mm -hmm. En daar zie je precies hetzelfde. Hè? Daar heb je complottheoretici, of tenminste, mensen met affiniteit met uh, complottheorieën. Uh, die uh, wel wetenschappelijke instituties wantrouwen. En daar, daar komt niet veel goed uit. Maar tegelijkertijd niet de wetenschappelijke methode. En dat is ook een bevinding die bijvoorbeeld uit kwalitatief onderzoek ook vaak uh, komt. Is dat uh, ja, mensen die uh, zeg maar, uh, van ouds gezien worden als vijanden van de wetenschap of zo. Mm -hmm. uh, dat die helemaal niet zo vijandig staan ten opzichte van de wetenschappelijke methode. Want zij geloven gewoon dat, dat je de waarheid boven tafel moet komen. Mm -hmm. Middels onderzoek. En dus als jij allerlei vragen stelt over de wetenschappelijke methode. Dan zijn ze hartstikke voor. Gewoon die gasten hoe... Uh, uh, hoe meer wetenschappelijk onderzoek, hoe beter. Uh, het zijn alleen de mensen die uh, binnen die wetenschappelijke uh, instituties werken, ja, die bakken er gewoon helemaal geen hol van volgens die gasten. Die, die moeten zich er eigenlijk niet mee bezighouden met wetenschap. Uh, en uh, ja, dus bijvoorbeeld van, uh, van die X-Files, dan heb je toch ook van, de, the truth is out there, weet je wel. Dus uh, ja, dat adagium, dat uh, verenigt vele uh, complottheoretici, denk ik. He? Dat je die ja. uh, boven tafel moet krijgen, kosten wat kost. Mm -hmm. Dat is een hartstocht voor, uh, mm -hmm. voor wetenschap. Ja. Maar, uh, mee... je, sorry, maar je hebt je heb ook heb je bijvoorbeeld uh, die documentaire van Behind the Curve. Dat kan ik iedereen aanraden. Dat is een hartstikke mooie documentaire. Dat staat op uh, Netflix. Uh, waarbij uh, zeg maar uh, Daar gaat dan over flat earthers. Hè? Mm -hmm. Mensen die geloven dat de aarde plat is en dat er een complot gaande is uh, om, uh, om ons anders te doen geloven. En het enige wat zij uh, zo'n beetje de hele tijd zitten te doen, is allerlei experimenten om te laten zien dat de aarde plat is. Mm -hmm. ja, dus vanuit de theorie, de aarde is plat, beginnen ze experimenten te ontwerpen. Experimenten, nou, hoe wetenschappelijkheid hebben, uh, om, die, uh, om dat aan te tonen. Uh, ja, nu kunnen we natuurlijk ook een discussie hebben over de mate waarin dat uh, geslaagd is, die wetenschap. En dat is een mm -hmm. tweede discussie, mm -hmm. maar het toont in ieder geval aan... Uh, dat zij affiniteit hebben met de wetenschap. Ja, want, uh, waarom zou je het anders doen? Ik bedoel, uh, schrijf dan al eens gewoon een manifest en zegt dit is, dit is waar. Ja, en dat is een andere manier om uh, uh, uh, mensen te doen overtuigen. Maar zij denken dat het middels wetenschappelijke experimenten uh, ja, boven tafel kan komen. Uh -huh. Uh -huh. Uh, ook een hele groep uh, mensen die, uh, die niks op hebben met uh, vaccins. Ja. Kun je daar eens over zeggen wat de achtergronden zijn van deze mensen? Nou, toevallig, we gaan dus nu net iemand aannemen hier bij onze faculteit, Dat is een van de eerste AIO's van het Herbert Simon Research Institute, die zich bezig gaat houden met dit soort kwesties. En um, ja, er zijn verschillende theorieën over, uh, uh, uh, ja, over welke, welke groepen mensen dat zijn. Hè. Kijk, ja, je hebt natuurlijk die, uh, die oude vertrouwde groepen, protestantse, uh, orthodoxe mensen die, uh, die eigenlijk om religieuze redenen tegen vaccins zijn. Uh, maar heel vaak wordt ook gewezen op, laten we zeggen, antroposofisch ingestelde groepen uh, kritisch, uh, die kritisch staan ten aanzien van uh, ja, dit soort vaccinaties. En uh, ja, wat, wat ik interessant vind, is, uh, is om daar eens mijn vinger achter te krijgen. Hè. Dus als je bijvoorbeeld, uh, ik, ik, heb, ik heb wel eens onderzoek uh, ook gedaan naar vaccinaties, naar griepvaccinaties. En uh, uh, echt goed vind, je kan je in dat soort grootschalige surveys kan je niet uh, makkelijk dit soort groepen vinden. Uh, ja, vooral ook omdat ze gewoon uh, verborgen zitten, vaak onder andere wat hoger opgeleide publieken. Uh, die uh, allemaal pro-vaccinaties zijn. Hè? Dus in dit, project, in dit nieuwe project gaan we, gaan we ook echt op zoek uh, naar, uh, naar deze uh, uh, groepen. Om te kijken van, uh, waarom zij wel of juist niet uh, mm -hmm. zouden willen vaccineren. Hè? Maar, uh, ja, Dat is interessant zou ik zeggen. Mm -hmm. En het interessante is, is dat zij uh, uh, vaak om heel andere dan religieuze redenen. Want ja, die gasten die zijn helemaal niet zo, uh, zo orthodox christelijk. Uh, uh, ...toch ook kritisch beginnen te staan ten opzichte van uh, vaccinaties. Hè? Juist vanuit, ik zou, ik zou zeggen, uh, vanuit uh, ook een reflexief moderne inslag, zou je kunnen zeggen. Uh, dus uh, vanuit het idee dat uh, al ons menselijk handelen uh, vaak ook kwaad doet... ...en uh, vaak nieuwe risico's met zich meebrengt... Uh, ...waartegen je eigenlijk meer moet beschermen dan de or originele risico's. Hè? Dus... Uh, uh, de, dat je door vaccinaties vaak uh, ergere kwalen krijgt uh, dan, uh, dan dat ze oplossen. En dus uh, ja, en, uh, ik vind dat interessant. Uh, uit ve niet veel onderzoek blijkt dat. Mm -hmm. uh, in ieder geval, uh, ik uh, ken dat nog niet. En uh, nou ja, we gaan er wel naar op zoek in ieder geval om te kijken. Ja. Van, uh, ja. natuurlijk ook een heel uh, actueel. Uh, ja, zeker. ja, zeker. Eh, ook met want, corona natuurlijk uh, ook. Ja. Ja. Dus, uh, heb jij, heb jij tips uh, voor de beleidsmakers uh, hoe we daarmee om moeten gaan? Ik niet. Nee, ja, <laughs> nee natuurlijk niet. Ja, kijk, weet je wat het is? Kijk, uh, eerst, eerst moet je gewoon achter, achterhalen uh, waarom mensen uh, zichzelf laten vaccineren... ...en waarom ze dat niet doen, mm -hmm. uh, voordat je daar beleid op kan maken. En ik, uh, ik ga daar geen beleid op zitten maken, want ja, weet je wel, ik bedoel, uh, dat zou een beetje raar zijn. Je hebt en, een ander vak. Ik heb een ander vak. Hè. Ik, bedoel, ik onderzoek gewoon... Uh, uh, collega, uh, ik onderzoek gewoon uh, waarom mensen doen wat ze doen en dan vervolgens uh, mogen anderen dan weer bepalen wat ze ermee doen. Mm. Dus uh, ik, uh, ja, ik weet dat niet. We leven niet alleen in uh, tijden van corona, maar we leven ook in uh, tijden van uh, antiracisme-protesten. Ja. Uh, overgewaaid uh, uit Amerika, uh, maar niet uh, minder, uh, minder serieus. Uh, wat zie jij gebeuren als je vanuit jouw vakkennis kijkt? Nou ja, Kijk, um, eigenlijk um, ja, zie je in tal van westerse landen zie je, zie je hetzelfde maatschappelijke conflict. Ja, wel in verschillende intensiteiten, maar zie je, zie je constant losbarsten en dat is gewoon een cultureel conflict. Hoe gaan wij om met culturele verschillen hè, uh, en culturele diversiteit? En, um, uh, ja, in, in, nu, nu zie je dat bij, uh, bij die protesten met Black Lives Matter, zie je zie dat uh, enorm, ja, ja enorm uh, ja, zich manifesteren, hè, dat, dat culturele conflict. Maar in Nederland hebben we datzelfde als het gaat om de Zwarte Pieten discussie, of als het gaat om uh, ja, of, uh, het paasfeest, lentefeest moeten noemen of niet, of weet ik veel wat. Of uh, uh, als het gaat om, uh, nou, laten we zeggen, iets verder weg, uh, de, de vluchtelingencrisis. Uh, het zijn constant uh, dezelfde groepen mensen die tegenover elkaar staan... ...en die met elkaar in feite een strijd aan het uh, voeren zijn over de vraag... Uh, ja, ...of wij al die culturele diversiteit wel wensen te accepteren, ja of nee... Uh, en, uh, ...of dat goed is en uh, hoe we ons uh, ja, in zo'n uh, zo land met zoveel culturele diversiteit dienen op te stellen. Daar gaat het in feite om. De vraag wie, wie wij zijn. En, uh, uh, in Amerika ja, staat dat uh, bekend als Culture Wars Debate. Mm het -hmm. de interessante is, is dat um, James Davison Hunter uh, schreef daar uh, ja, begin jaren 90 een boek over. Uh, dat heet ook Culture Wars. En um, uh, de ondertitel van het boek heet uh, was, um, uh, The Struggle to Define America. En uh, ja, dat, dat is het in feite. Hè? Dus, uh, uh, en in Nederland zie, zie je precies dit soort uh, conflicten ook constant uh, uh, opdoemen. Dezelfde groepen mensen staan tegenover elkaar met andere antwoorden op de vraag wie wij zijn en uh, hoe wij om moeten gaan met culturele verschillen. Uh, die hebben elk hun eigen politieke leiders. Hè? Jesse Klaver versus uh, nou, Thierry Baudet of zo of uh, Geert Wilders. Uh, en uh, ja, diezelfde groepen uh, ja, vechten elkaar gewoon uh, constant de tent uit als het gaat om dit soort kwesties. En in Nederland is die Black Lives Matter wel iets minder ja uh, uh, yeah, uh, Prangend, hè, laat ik haast zeggen, omdat er natuurlijk geen politiegeweld is. Uh, veel minder in ieder geval, ik weet dat eigenlijk helemaal niet. Ik, uh, maar in ieder geval, uh, de, de, de onderliggende kwestie, hoe wij om moeten gaan met uh, culturele verschillen, ja, die, die zie je hier, je, zie je in België, zie je in Amerika, zie je in Groot-Brittannië. Uh, en uh, ja, dat is gewoon een heel centraal conflict, een ma maatschappelijk cultureel conflict, wat, uh, wat aan het woeden is en waar, de, waar het nog niet uh, het einde over gezegd is, of het laatste over gezegd mm. is. Er wordt veel uh, in dit verband gesproken over institutioneel racisme. Ja. Uh, ja bijvoorbeeld in, uh, in de op de arbeidsmarkt, hè, waar dat uh, zou uh, uh, heersen, maar ook in andere uh, sferen. Uh, als, je, als je racisme uh, uit, uit die instituties zou willen halen, heb jij ideeën van waar je dan uh, een eerste stap kunt zetten? Nou ja, de, kijk, dat, dat weet ik niet. Ja, ik, zei, ik begin net allemaal te roepen dat ik geen beleidsadviezen geef. Ja. Dus ja, dat, dat begint hier al een beetje te wringen natuurlijk. Ja. Uh, maar kijk, uh, hier, hier op de universiteit hadden we op een gegeven moment zo'n rapport over uh, uh, verschillen in uh, salariering tussen mannen en vrouwen. Mm -hmm. En uh, ja, ik zat in die stuurcommissie en uh, pro, volgens mij heb ik toen ook gezegd van uh, ja, dat... Dat, dat daar ook een soort institutionele dimensie in zit. In ieder geval in het repliceren van die verschillen. Want heel vaak, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, uh, hoe dat uh, mensen worden aangenomen, dan wordt gewoon gevraagd: heel wat, wat uh, verdien je als laatst? En. Uh, um, ja, dan gooi je er een periodiekie op en dan zeg je dit is ons aanbod. Dus, maar, dat, maar dat repliceert gewoon de bestaande verschillen tussen mannen en vrouwen. Ja. Als vrouwen al wat minder verdienen en je vraagt, wat, geef eens even je laatste salaris ook, en je gooit er een periodiekje op. Ja, dan verklein je ook de verschillen tussen mannen en vrouwen niet op de arbeidsmarkt. Hè. Dus uh, daar moet, moeten we over nadenken. Dus in die zin is er uh, ja, institutionele ongelijkheid. En ik denk dat het ook zo werkt. Hè. Uh, en er zijn een tal van sociologen die zich mee bezighouden met uh, ja, discriminatie op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Uh, waarin, waaruit uh, bijvoorbeeld blijkt dat, uh, uh, ja, dat uh, uh, als, je, als je solliciteert met een uh, migrantenaam ofzo... Mm -hmm. dat je niet eens wordt uitgenodigd op een gesprek. Dat die gasten een veel minder grote kans hebben om überhaupt... Uh, uh, uh, ja, op gesprek te komen, laat staan aan een baan. He, dus ja, de, ik bedoel, uh, ja, hoe je dat moet oplossen, uh, ja, de, daar zijn ook weer andere mensen voor, maar dat dit uh, bestaat, ja, dat kan je wel vaststellen, denk ik. Uh, ik denk dat het niet zo moeilijk is om daar uh, uh, ja, te, ja, te concluderen dat uh, dat, dat niet uh, helemaal eerlijk of democratisch mm -hmm. uh, eraan toe gaat. Mm -hmm. uh, als uh, socioloog denk je vooral in groepen, en minder een in individu. Ja. Klopt, toch? Ja, nee? nou, kijk, ja, kijk ik, ik ben een cultuursocioloog en uh, in die zin uh, een beetje een ander slag uh, socioloog dan de meeste. Dus mm -hmm. Mijn, mijn uh, methodologie is vaak ook heel individualistisch. Mm -hmm. uh, dus uh, het gaat om wat mensen zelf denken en uh, hoe zij daar zelf gevolgen aan geven. En uh, ja, in, uh, ja ik, ik praat wel vaak in termen van groepen, hoogopgeleide hoog versus laagopgeleide. Migranten versus niet-migranten, populistische electoraten versus GroenLinkse electoraten, mm, etc. Uh, maar als ik onderzoek doe, uh, dan is het wel heel vaak op individueel basis haast. Hè? Dus ik uh, ja, nodig dan uh, 2000 mensen uit om uh, een vragenlijst te, uh, te onderzoeken. En ga ze eigenlijk niet zitten indienen, in, indelen in allerlei groepen ofzo, om die vervolgens te vergelijken. Maar ga gewoon kijken wat mensen die een hoger opleidingsniveau hebben, mm -hmm. hoe die verschillen van mensen met een lager opleidingsniveau. Hoe mensen die autoritairder... Uh, uh, waarde hebben, uh, oh. hoe dat die uh, anders reageren of anders stemmen bijvoorbeeld dan mensen die uh, minder autoritair zijn, et cetera. Dus uh, de methodologie is vrij individualistisch, zou ik aanzetten. Mm. Maar ik kan me voorstellen dat in deze tijden van, uh, van uh, uh, individualisme mensen, een socioloog toch niet zo heel... ...geweldig vinden, oh, ja. omdat hij altijd in groepen denkt. Ja, ja nou kijk, weet, weet je wat het is? Het is een beetje het probleem van de sociologie. Mm -hmm. He, dus um, Kijk, uh, um, voor wat ik net zei, me, de meeste mensen de, in Nederland... Hè, dus, um, ...die onderschrijven dat individualistische discours. Hè, dus als je aan mensen vraagt, wie is de baas over jouw leven... ...dan zeggen ze, ik, ik schrijf mijn eigen biografie. Mm -hmm. Dat is uh, superbelangrijk natuurlijk, om je eigen koers uit te stippelen. Uh, als mijn kind zegt, uh, papa, vertel eens even wat ik moet doen de hele dag. Dan zou ik op een gegeven moment denken, oh god, is dat kind niet wijs. Hè? Gewoon, uh, be beslis het zelf man, kom op. Weet je wel? Dan, dan slaag je als ouder. Als jouw kinderen eigenwijs zijn. En uh, dat geloven we, maar dat geloven we met z'n allen. Dat is een culturele eigenschap, hè? een groepseigenschap zou je kunnen zeggen, van heel Nederland. Nou, als je dan een uh, studie hebt, uh, zoals de sociologie, die constant zegt, ja, maar de context. Kijk nou eens eventjes hoe dat wat jij gelooft eigenlijk niet ingegeven is door jouw diepste lagen van jezelf, mm -hmm. eh, wat je denkt, maar eigenlijk ook tot stand komt door allerlei groepsprocessen of door de context waarin je zit of uh, door uh, anderen die toevallig hetzelfde denken, Ja, dan is dat gewoon niet zo populair. Hè? Dan zijn er heel veel mensen die denken, ja, dat is toch anders. Pas geleden stond... Uh, daar was ik ook over geïnterviewd, over uh, zeg maar het uh, succes van Vlaamse psychiaters in het mm -hmm. duiden van uh, maatschappelijke problemen. Mm -hmm. uh, ja, en psychiaters ja, die weten natuurlijk alles van de binnenste lagen van hetzelfde. Dus die kunnen heel goed duiden waarom uh, de Nederlandse samenleving, ons geheel, dus zo slecht voor staat. Mm -hmm. Maar eigenlijk is dat ook vreemd. Hebben we een beetje uh, onze kaas van het brood laten snoepen als sociologen? Hè? Werk aan de winkel. Ja, zeker, zeker. Ik had nog een. Uh... Onopgehelderde zaak uh, lopen met je. Daar zeg ik uh, helemaal niks over. <laughs> een tijd geleden hebben we een uh, programma georganiseerd over het vertrouwen in de journalistiek. Ja. ja je gaf op het podium een uh, column uh, en later nam je ook deel aan een uh, discussie uh, op die avond. En toen belandde je in een woordenwisseling met uh, Erik Smit van uh, Follow the Money. Ja. En dat, dat ging over waarheid, over ja. het begrip waarheid. Uh, het was het publiek ook niet helemaal uh, helder. Waar ging, waar ging dat, die discussie nou precies over? Nou, ik, het was mij ook niet helemaal helder. Hè, maar vooral ook omdat ik, omdat ik geloof ik niet eens zo met hem oneens was. Hè, maar het, het punt was geloof ik dat hij dacht dat ik zei. Nou, daar hebben we het al. Hè, ik denk dat hij dacht dat ik zei. <lacht> uh, dat, uh, dat de waarheid niet bestond. En dat is natuurlijk onzin. De waarheid bestaat gewoon. Dat is voor mij wel... Uh, alleen uh, wat, wat ik claimde is, is dat uh, verschillende mensen verschillende claims hebben uh, op die waarheid. Hè? Dus dat uh, bijvoorbeeld rechtse populisten heel andere waarheid beleven dan uh, linkse uh, uh, ja, groene dromers ofzo. Dus, uh, ja, en dat ja, die twee claims allebei tegelijkertijd bestaan. Hè? En dat is ook een waarheidsclaim die ik doe. Uh, maar dat betekent niet dat ik denk dat, die een, uh, dat, dat dan niemand gelijk heeft. Zo, hè. En, uh, volgens mij uh, ging daar een beetje de discussie uh, vloog de bocht uit of zo. Of zoiets. Heeft dat ook misschien te maken met een uh, instelling van een journalist en van een wetenschapper? Uh, ja, nou dat weet ik niet. Ja, nee, volgens mij was het gewoon ook een beetje bedoeld om uh, de gang in de discussie te helpen. <lacht> of zo. Ik weet het niet helemaal. Maar, uh, <lacht> hè? Nou ja, er was genoeg discussie ja, voor ja, verder ja, toch? Ja, precies. Maar, uh... Mijn laatste vraag aan je, Peter. Dit is misschien nog wel een wijdse vraag. Maar... Als je zo de afgelopen decennia bekijkt, wat voor tijd leven we eigenlijk? een ja, supergezellige super tijd. Nou. <laughs> ja, kijk, dat is natuurlijk altijd lastig hè, om een diagnose van de tijd te geven. Kijk, heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld in een post-fact society leven. Uh, Daar hadden we het net ook eigenlijk over. Kijk, ja. Um, kijk, ik, ik, ik denk dat het een uh, ja, interessante tijd is, waarin uh, heel veel mensen zich constant... Uh, Bijvoorbeeld druk maken over wat er waar is, wie er moet geloven, uh, maar ook zelf uh, aan de bal kunnen zijn in, in dat uh, geloven. En dat, uh, ja, dat dat niet per se problematisch is. Hè. Dus uh, uh, ja, bijvoorbeeld hier aan de universiteit: het enige wat wij zitten te doen is uh, onze studenten wijs te maken dat het supergoed is om een artikel te lezen, dan te kijken wat daar fout aan is en dan zelf iets te doen wat beter is. Uh, die kritische. Um, attitude, die proberen wij onze studenten aan te leren. Nou ja, de, dat zie je um, uh, uitgevoerd worden door uh, niet alleen onze studenten, maar door de hele samenleving. Mm -hmm. En uh, ja, je moet mij maar eens uitleggen waarom het voor studenten wel oké okay is en voor de hele rest van de samenleving niet. Dus uh, het, het maakt het uh, wel lastig. Hè? Dus bijvoorbeeld regeren is lastig. Of mensen uitleggen dat klimaatverandering wel gebeurt of niet. Of, mm -hmm. Dat is ook lastig. En uh, mensen aan een vaccinatie uh, helpen is lastig. Of uh, de Zwarte pieten discussie oplossen. Dat is ook lastig. Mm -hmm. uh, maar wel interessant. Hè? Zeker voor een socioloog die eigenlijk de hele tijd uh, op de loer ligt... Uh, uh, om uh, maatschappelijke problemen en conflicten te bestuderen. Ja, zijn dit uh, gouden tijden? Dus uh, ik zeg: uh, ja, een beetje lang antwoord. Uh, voor eigenlijk uh, een, uh, uh, een antwoord dat uit drie woorden kan bestaan. Interessante gouden tijden. <laughs> Oké, okay. hey, ja? dankjewel uh, okay. Peter uh, voor dit uh, aangename gesprek. Ja, en uh, voor onze kijkers, uiteraard, uh, dank voor het kijken. Uh, ben je geïnteresseerd in nog andere programma's of in andere interviews zoals deze, uh, abonneer je dan op onze nieuwsbrief, de nieuwsbrief van Studium Generale of op een van onze socials. Dankjewel en uh, hopelijk tot ziens. Mensen, landgenoten. <laughs> Zou, moet ik dat zeggen, landgenoten. Nou, als ik landgenoten zeg, dan, uh, dan zeg ik LANDGENOTEN. Ja. <laughs> ik maar doe je ook een paar bloopers. Het is ook, ook leuk, hè? Dus als, als, uh, als een Wie, het wie monteert het eigenlijk? Ik. Oh, ik, wil ik wel, ook, wel, uh, aan het einde wil ik gewoon de bloopers. Dus alle versprekingen <laughs> en zo. En verhaal, gewoon allemaal aan het einde en zo. En dit had hij ook nog te zeggen. Uh, uh, uh, uh. Oké, okay, dat is goed. We zullen eens kijken wat, uh, hoe, hoe we jou een iedereen kunnen krijgen. Ja, precies. We gaan gewoon... Uh... Dan ga je dan alles door elkaar heen uh, mixen. Gewoon van dat beeld en dat beeld en zo. Ja. Zo. Nee. Ja, dat was het idee, hè? Ah, dat is maar goed dat ik net mijn haar heb gedaan. Ja. Dat er alle kanten goed uitziet. Ja. Misschien kunnen we het een beetje invetten, hoor. Ja. ja, precies. Dan zeg jij even hallo. Hey Johanna, are you okay? Ja? Ja, ja, ja. Eh, Peter, eh, we, Pas. Zitten, we nee. zitten niet alleen in. Je moet niet alles eruit knippen wat leuk is. Hè? Nee, moet nee, nee. Je nee, nee, nee. een beetje dingetjes laten staan, want anders is het echt zo saai. Hoor. Peter. Ja, ik haat saaie uh, televisie. Peter, Ja, as. Ik begin even ja, joh. Je begint te spuien. Goed dat voeluk. we op anderhalve meter afstand nou, tussen. Uh, niet helemaal anderhalve meter hoor, maar goed mensen. Ik zeg het maar gewoon, een as kan het allemaal niks schelen. <laughs> Peter? Ja, as. je net... begint te spuien. Ja, het voelt op anderhalve meter afstand. Nou, het is zitten. Uh, niet helemaal anderhalve meter, goed, mensen. Ik zeg het maar gewoon, een as kan het allemaal niks schelen. <laughs> Dat zei hij net nog, voor de, voor de corona zei hij, uh, voor, uh, voor, uh, voordat die opname begon. Denk ik, corona, jongen, ik geloof er helemaal niks van. Volgens mij bestaat het niet eens. Dat is niet zo netjes. Ik moet ik de hele tijd uit zijn glas drinken. Ga ja, ben... je ook niet? Hè? Uh, ja, en dan zit u weer te spugen naar me. Net alsof het allemaal niks betekent. Maar dat is niet goed. Heb je al sorry gezegd trouwens? <lacht> <lacht> ik word <er> een spuur. <lacht> ja. Oké, okay, Peter. as. de batterij op is. Oh. Wat, wat? Je kruim buiten beeld? Ja, mijn kruim buiten beeld. Oh, ja. Maar ik, ik kan ook het zo doen. Zo. Ja, beste kijkers, dank voor het. Kijk, het is voor de bloepers. Het laat altijd leuk Ja, beste kijkers, dank voor het. GELACH ja, het is voor de bloepers. Het is altijd leuk de Beste kijkers thuis, dank, dank voor het kijken. Tot een volgende keer. En je kunt ons uiteraard volgen via onze nieuwsbrief van Studium Generalen en via de socials van Studium Generalen. Hopelijk tot een volgende keer. En wie weet, nog een keer met Peter. Hij is echt veel beter. veel beter. Maar nu zei je Studium Generalen en daarvoor zei je het niet zij gewoon ja. onze socials. Maar toen dacht ik: ja, waarvan? Nee, en nu weten we het niet. Ze je me geen raad. Huh? Weer een verbetering. Hoe lang hebben we.